Er is weinig bekend over het leven van Sint-Nicolaas of wel Sinterklaas. Hij werd rond 280 na Christus in het havenstadje Patara in de regio Lysië geboren. Dat lag in het toenmalige Griekenland en tegenwoordig in Zuidoost-Turkije. Volgens de legende zou hij tot grote verwondering van zijn ouders al heel snel na zijn geboorte kunnen staan.